Maken. Goed. Ik wil het met jullie gaan hebben over een hele belangrijke trend, dat is high-end ondernemen. En ik wil je daar ideeën over geven, hoe je er dus zelf ook op, op in kunt springen en ook andere mensen daarmee kunt helpen. Want ik denk dat er enorme kansen liggen en dat het heel erg lucratief kan zijn. Maar ik, het, ik wil je daarin meenemen, in de mindset, wat er voor nodig is. En... Laat ik beginnen met te zeggen wat high-end ondernemen precies is. Hè? Dus je gaat eigenlijk de klant op de beste manier helpen. Dus je, je denkt niet zozeer aan dat het vooral goedkoop moet zijn. En dat je dus eigenlijk comprimenteert. Dus je doet het maar zo goedkoop mogelijk. Dat is low-end ondernemen. En, en zo heb ik het dus vroeger ook geleerd en, en ben ik het gewoon helemaal gaan doen. Ik was helemaal een low-end ondernemer eerst. En dat betekende dat ik ja, nou bijvoorbeeld workshops gaf en die kostten maar 200 euro. En dan uh, liet ik een grote doos uh, broodjes aanrukken met kaas. En dan aten mensen een broodje kaas. En, en dan leerden ze gigantisch veel. En daarna kreeg ik een mail van iemand die zei, ja maar die 200 euro was eigenlijk te veel. He, dus dat, dat was de low-end wereld waar ik in zat. Jarenlang gedaan, tot ik eigenlijk high-end ondernemen leerde kennen. En dacht, goh, hoe zou het voor... voor mijn klanten zijn, als ik ze gewoon op de allerbeste manier zou helpen. In de allerbeste locatie. En, en, en dat ze dan de hoogste resultaten halen. En ik ging dat dus doen. Ik ging het aanbieden. En ik begon veel leukere klanten aan te trekken. En mijn klanten zelf gingen ook high-end werken. Ja, dus ik, dus helemaal, ik zie het gewoon nu heel veel mensen doen. En ze gaan allemaal denken van hoe kan ik de klant op de allerbeste manier helpen. En in online branches. Dus bijvoorbeeld, ik noem maar, uh, in technische bedrijven is het heel goed mogelijk. Heel veel technische bedrijven zijn gericht op, op low-end klanten. Ze compromitteren een product, is dus gewoon niet zo goed als zou kunnen. En, en nu is het daar ook uh, eigenlijk door mijn klanten, want die geven het weer door, Karin Martine bijvoorbeeld. Die helpen hun klanten ook high-end te zijn. Het best mogelijke product te maken. Een ander voorbeeld is. Uh, in de sportbranche, klanten van mij gaan sportprogramma's maken van wel 5.000 euro. Waar ze eerst 30 euro vroegen per uur. Of in de huidbranche zie je het ook. Dus mensen die huidspecialist zijn, gaan huidprogramma's maken van 5.000 euro. Niet meer compromitteren, de klanten op de allerbeste manier helpen, de hoogste waarde geven. Maar ook geweldige high-end ervaring ervan maken. En zorg dat je... Klanten een super ervaring geeft, dat je ze echt ontzettend goed helpt. En dat is heel veel geld waard. En dus je kunt veel hogere prijzen vragen. Dus ik, ik zou zeggen, ga er wat mee doen. En, maar wat het hele ja, interessante is aan, aan high-end uh, business coaching, is dat je natuurlijk maar een paar klanten kunt helpen. En je helpt ze zo goed. Je geeft dus eigenlijk ook heel veel aandacht. Het is geen model wat werkt op volume. Dus je hebt niet honderden klanten. Die je allemaal waardeloos helpt. Sorry dat ik het even zo cru zeg. Maar je helpt ze heel erg goed. Dus je hebt eigenlijk maar een paar klanten nodig. En je kunt hoge prijzen vragen. Dus er zijn heel veel business coaches, high-end business coaches nodig. En we zitten helemaal niet in elkaars vaarwater. Je hebt misschien 20, 30 klanten. En er zijn miljoenen mensen, echt letterlijk, die dit nodig hebben. En. en en die dit ook willen, niet allemaal, absoluut niet. Maar een groot deel wil dat gaan omarmen. Ook bij grote bedrijven zie ik het. En dat zijn klanten van mij, die zijn in gesprek met softwarebedrijven die miljoenen omzet hebben. Die kunnen ook een high-end aanbod gaan maken. Maar ook denk aan verzekeringen, banken. Er zijn zoveel kansen hier. En, en we hebben dus heel veel business coaches nodig. Maar. Ik ga je wel dus een paar ideeën geven wat dan heel erg belangrijk is als high-end business coach. Dat je jouw, jouw klanten helpt hè, om high-end ondernemers te zijn. Je zult natuurlijk een, een visie moeten hebben op wat een klant kan doen om een high-end aanbod te maken. Wat echt een hoge prijs heet. Hè, daar moet je echt ideeën over hebben. En die kansen moet je zien, die mogelijkheden. Je moet ook echt de klant kunnen adviseren. Kan dit voor de bestaande klant of moeten er nieuwe klanten komen? Het is dus dat hele high-end business model, daar ze je kennis van moeten hebben. Maar natuurlijk ook van hoe ga je dat marketen. Dus je wil natuurlijk dat de klanten van jouw klanten meteen snappen dat het een hoogwaardig high-end aanbod is. En daar is high-end marketing voor nodig. Dus dat je jezelf positioneert aan de, aan de bovenkant van de markt. Dus hoogwaardige marketing aan ze gaat leren. En natuurlijk ook dat ze het kunnen verkopen. Dat is vaak een enorme verandering. Eerst verkopen ze iets wat goedkoop is. Nu moeten ze iets verkopen wat heel duur is. Daar zijn vaardigheden voor nodig. Ze, ze moeten hun klanten helpen om door die weerstanden en obstakels heen te komen. En dat hele dure ding te verkopen. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die je als high-end business coach eigenlijk in huis moet hebben. Dus vaardigheden om een high-end business model te maken. High-end marketing te doen. En high-end verkoopvaardigheden. Ik denk dat er meer nodig is. Er is ook een stap nodig in jouzelf om zo'n high-end business coach te worden. Je komt in een wereld dus dat je je klanten helpt om hoogwaardige, hooggeprijsde programma's, producten te maken. Dan zul je daarin een rolmodel moeten zijn. Dan ben je geloofwaardig, dan ben je ongewend. Dan kunnen klanten van jou ook leren hoe die high-end ervaring is. Ja, dus het begint allemaal met jezelf, dat je zelf die stap zet om echt een high-end ondernemer te zijn met een high-end aanbod. Daar begint het mee. En dan is het natuurlijk ook wat ik echt super belangrijk vind, is dat je high-end coachvaardigheden hebt. Ja, want je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen. Oké, okay, je gaat je klanten helpen om veel meer omzet te maken, veel hogere prijzen te vragen. En, en dat lijkt misschien makkelijk, maar dat is het helemaal niet. En, en klanten zullen van. Van alles uh, tegen, in zichzelf daarin ontmoeten. Ze zullen angsten hebben. Is weerstanden, obstakels. Van alles uh, gebeurt er bij jouw klanten. En, en jij wil ze zo goed mogelijk helpen. En dat bereik je met hele fantastische coachvaardigheden. En coachvaardigheden kun je mensen echt door die weerstand heen laten komen. En hele goede resultaten laten halen. En Het komt er eigenlijk op neer dat je de juiste vragen stelt. Waarmee je meteen... Voor klanten maak, duidelijk maakt, goh, ik hoef die angst niet te hebben of, of het slaat eigenlijk nergens op. Ik ga het gewoon doen. En met coachvaardigheden zorg je dat mensen in actie komen en dat ze echt goede resultaten halen. En zonder dat, ja, dan, dan loop je erin vast. En dat zie je natuurlijk bij heel veel businesscoaches, dat ze vastlopen. Dus dat, dat ze hun klanten niet echt goed kunnen helpen. De Klanten halen niet hogere resultaten, gewoon omdat ze daar vaardigheden missen. En dus als je een high-end business coach wil worden, dus zorg dat je die vaardigheden eigen maakt. En het eh, dus zijn coachvaardigheden, het rolmodel zijn, er is leiderschap voor nodig, hè? Dus om, om echt die positie in te nemen. Dat is allemaal een groeiproces. Ik, ik kon het begin ook niet. Hè? Ik heb het allemaal moeten leren. Zorgen dat je heel goed met kritiek om kunt gaan, dat je je eigen koers blijft vasthouden. Want iedereen gaat aan je trekken. Hè? Dus iedereen gaat zeggen, nee, we doen het gewoon toch zo. Laat het gewoon maar op de oude manier doen. En, en jij neemt eigenlijk de positie in. Nee, we, we gaan er echt voor staan. Uh, je zorgt dat je eigenlijk mensen daarin vasthoudt. En dat ze het gewoon gaan doen. Dus ik zou zeggen, als je die stap wil gaan zetten. En het kan ongelooflijk lucratief zijn. Ik zie het gewoon aan mijn klanten. Ze vragen echt hele hoge prijzen als businesscoach. Uh, Karin en Martine bieden nu programma's van 36.000 euro aan. Uh, Anne, een hele goede, fantastische business coach in mijn programma, heeft afgelopen maand uh, 30.000 euro verdiend. Ze zijn super succesvol als ze dit gaan doen. Maar zorg dat je een hele goede opleiding hebt. En dat is volgens mij maar één in, in Nederland, misschien één in de wereld. En dat is mijn uh, high-level business coach programma. En als je daarin stapt, dan ga je gewoon die stappen zetten en je gaat het doen. En je leert hoe je het kunt doen, waar je op moet letten. En je, om, je vormt een omgeving met andere business coaches die allemaal op dat niveau werken. En dat is fantastisch. Ik denk dat we dat allemaal nodig hebben. Ik heb het zelf ook nodig. En dan kun je ook de ervaringen delen, waar je tegen loopt met klanten. En je gaat dan gewoon veel meer verdienen en je leven wordt veel leuker. Je hebt maar een paar klanten nodig, je hoeft niet hard te werken krijgt echt een superleven. Ik kan dit allemaal doen vanuit Italië. Ik ben hier gewoon een hele weken eigenlijk leuke dingen aan het doen, maar toch verdien ik ontzettend veel geld. En dat zou ik ook voor jou willen, want dat is altijd mijn passie geweest, Om mensen te helpen, heel goed te verdienen. Als jij belangstelling hebt, je kunt op dit moment weer aanmelden voor het business coach programma. Het kan lang niet altijd. Af en toe stel ik het open, en dat is nu het geval. Als je dus belangstelling hebt Kun je, je een gesprek met ons daarover aanvragen en gebruik daarvoor die link die hierboven staat. Dus dan, uh, dan kan dat. Is er nog iets waar ik op moet letten, Marie? Een mail. Je een mail? ook een mail sturen. Ja, je kunt ook een mail sturen naar info.at als je met ons daarover een gesprek wil en als je belangstelling hebt. Ik denk dat het een enorme kans is die er ligt en soms moet je gewoon echt slim zijn en kansen grijpen. Heel erg bedankt. Ik, ik hoop dat het leerzaam voor je was, dat je nieuwe ideeën hebt gekregen. En wellicht is er een heel nieuw perspectief voor je ontstaan wat je zou kunnen doen als ondernemer. Dankjewel.